Dus je bedenkt een creatief concept, je zet een redactieformule op, een mediaplan. Wat wil je gaan maken en wat wordt je boodschap? De creatie kan zijn artikelen uh, of dingen die op je landingsspage komen te staan, zoals video's, podcasts, etc. Maar ook de updates die daadwerkelijk op de platformen komen te staan, zoals een LinkedIn-update bijvoorbeeld. Op basis van het mediaplan kan je dus ook een resultaatinschatting doen. Je kan bepalen naar hoeveel budget wil ik inzetten, welke doelgroepen wil ik benaderen. Ga je op een deur bepaalde patronen herkennen, dan is het dus tijd om te gaan verbeteren. Dus je kan je campagne optimaliseren, je content optimaliseren en zo kan je eigenlijk het ticketje opnieuw rondmaken.